Mijn naam is Lara Babielski. En ik denk dat voor heel veel zelfstandigen het belangrijk is om echt continu, consistent en voorspelbaar inkomen te hebben. Dus dat je er echt op kunt rekenen en dat je ook precies weet wat je kunt doen om dat te bereiken. Want dus dat je erop kunt rekenen wat je gaat verdienen en dat kunt voorspellen. En dat je er echt op kunt vertrouwen, dat is misschien nog wel belangrijk en dan veel verdienen. En hoe krijg je het nou voor elkaar? Daar heb ik een, een e book over geschreven en, en een video over opgenomen. En die kun je downloaden als je op de link klikt. Je bent heel erg welkom om dat te doen.